We zijn hier in Tilburg voor een gesprek met Jonas, een van de winnaars van de Battle of En Jonas had een idee om de ontruiming van panden op basis van LBS technologie te verbeteren. En zijn idee heet de samenloop van omstandigheden. We hebben afgesproken met Jonas in de bibliotheek. Kijken of hij er al is. Zo, even de draaideur door. Kun je heel kort vertellen wat het idee behelst? Ja. Um, in mijn concept heb ik de locatie data, gelinkt aan een zo efficiënt mogelijke ontruiming. Waar het om gaat is dat als je nou een ontruiming hebt, gaat iedereen vanuit verschillende gebouwen naar de verzamelplaats. Verzamel al die data voor hoe men loopt, hoe snel men loopt, waar men op knelpunten tegenkomt en gebruik die vervolgens om jouw ontruimdseplan efficiënter mee te maken. Ja, daarmee had je een, een uniek idee, Dat dus is maar één keer voorbij gekomen. Kun je kort ja. vertellen hoe je op het idee gekomen bent? Ik zat op de universiteit met een vriend, van werd ik erover. En hij noemde toen toevallig dat hij daarmee bezig was op de universiteit en hij zei ja dat ging weer de, akelig traag. En dat herken ik, soms in 35, 40 minuten voor het een van ontruimen. En toen ik dit las, dacht ik nou... Perfect, dat klinkt dat, dat, dat, dat, dat wel goed aan elkaar. Ja. Nou, dat was een leuk gesprek en een heel interessant verhaal van deze prijswinnaar. En de volgende keer gaan we op bezoek bij een van de andere prijswinnaars van de Bell of Consum.